Mijn naam is Jim, ik ben 19 jaar en ik ben eerstejaars student maritiem officier. Vandaag loop je een dagje met mij mee op de HVA en beantwoord ik meteen jullie meest gestelde vragen. Vanaf jongs af aan was ik al geïnteresseerd in de zeevaart. Ik ging met mijn vader naar dagen als Sail Amsterdam de open op marine marinedagen en de havendagen van Rotterdam. Daar zag ik grote vrachtschepen en het leek mij heel gaaf om verantwoordelijk te zijn voor de besturing van dat soort schepen. Ik ben me meer gaan interesseren in de opleiding en in de sector. En toen ben ik in mijn vakantie een uh, snuffelstage gaan doen aan boord van een vrachtschip. En ben ik van Antwerpen naar Finland gevaren voor acht dagen. Als maritiem officier studeer je uiteindelijk af als stuurman, waarbij je verantwoordelijk bent voor de navigatie en de belading van het schip. Of als werkdagkundige, waarbij je verantwoordelijk bent voor al het onderhoud in bijvoorbeeld de machinekamer en andere technische systemen. Tijdens de opleiding krijg je in de eerste twee jaar allebei de disciplines en na je eerste stage in het derde jaar moet je een van de twee richtingen kiezen. Ik vind het allebei erg interessante richtingen en ik heb nu al zin in mijn stage om te ontdekken welke het beste bij mij past. We zijn nu aangekomen op de HVA. We hebben vandaag wat leuke praktijklessen klaarstaan, zoals op de brugsimulator. Ik ga even kijken of mijn klasgenoten er al vast zijn. Mijn week bestaat uit 10 tot 15 uur aan werk- en hoorcolleges. Dit zijn technische vakken voor de scheepswerktuigkundige kant en nautische vakken voor de stuurmankant. kant. Naast de theorielessen hebben we ook de praktijklessen. Zo gaan we regelmatig het water op om wat we geleerd hebben in de praktijk uit te oefenen. Dit zijn natuurlijk de leukste dingen die we in het blok hebben. Ik vind wiskunde en Natuurkunde een lastig vak, omdat het in het begin heel erg veel lijkt en best wel moeilijk. Maar als je er even op gaat zitten en wat aandacht aan besteedt, dan wordt het steeds leuker en steeds makkelijker. Ook staan de docenten altijd voor je klaar om je te helpen, maar je moet wel zelf aan de bel trekken. De online lessen zijn iets minder leuk dan de echte lessen, omdat ik natuurlijk geen interactie heb met mijn klasgenoten. Maar de docenten doen hard hun best om het online zo leuk mogelijk te maken. We zijn nu op de brug Simulator. Wat we in de theorie leren, passen we hiertoe in de praktijk. Ik vaar nu met Sarah Rotterdam binnen, toch? Ja, dat klopt. Favoriet onderdeel van de week. Je werkt bij de studie veel aan projecten. Elk blok staat er wel een project centraal, waar je met een groepje van ongeveer vijf man aan werkt. Deze projecten verlopen best wel formeel. Zo heb je een samenwerkingscontract en een duidelijke taakverdeling, waarbij je een voorzitter, een notulist hebt en iemand die de planning maakt, bijvoorbeeld. Dit is belangrijk omdat je later aan boord van een schip ook goed moet kunnen samenwerken en iedereen zijn eigen taken heeft, die gestructureerd moeten worden uitgevoerd. Tijdens de opleiding ga je twee keer vijf maanden op C-stage. Ook heb je een aantal weken simulatietrainingen in IJmuiden of op Terschelling. In het derde jaar ga je op je eerste C-stage. Hierbij leer je over de stuurmannenkant en de machinistenkant. Tijdens je vierde jaar ga je een afstudierichting kiezen. Daarna ga je op C-stage in die gekozen richting. Dus alleen maar stuurman of alleen maar machinist. Als je klaar bent met je stages en bent afgestudeerd... ga je meestal werken bij het bedrijf waar je als laatste stage hebt gelopen. Met deze opleiding kan je bij veel verschillende schepen terecht. Zo kan je gaan werken in de cruisevaar, je kan werken op een containerschip... zware ladingschip of zelfs op een olietanker. Je kan ervoor kiezen om de hele wereld rond te varen of dichter bij huis te blijven. Als je klaar bent met varen, kan je ook werken aan wal. Als bij bijvoorbeeld het loodswezen of op een scheepswerf. Ik zou het iedereen aanraden om lid te worden van een studievereniging. Zij organiseren leuke borrels, maar ook lezingen, sollicitatietrainingen en rondleidingen op schepen. Ook heeft onze opleiding een roeiteam, namelijk Sloeproeiteam Plantjes, die meedoet aan Gevecht om de Vecht en de Hardingen-Tur Schelling Race. Het verschil tussen een studie- en een studentenvereniging is dat je bij een studievereniging verbonden bent aan de opleiding zelf. Een studentenvereniging is een verzameling van studenten van ook andere opleidingen. Zelf ben ik bijvoorbeeld lid van studentenvereniging Orionus, waarbij we zeilen en borrelen. De studie is in het begin best wel pittig. Dit komt omdat er meer zelfstandigheid van je wordt verwacht dan op de middelbare school. Wel is het zo dat je eindelijk iets doet wat leuk is, waardoor je motivatie veel hoger ligt en het veel makkelijker is om aan de slag te gaan. Naast je studie heb je zeker tijd voor andere dingen. Zo heb ik een baantje bij de Albert Heijn waar ik twee keer per week werk. Ben ik lid van de Studenten zelfvereniging, waar ik deel uitmaak van een wedstrijdteam, En ga ik regelmatig met mijn vrienden een biertje drinken in Amsterdam. Ook vind ik het heel erg leuk om gitaar te spelen. De dag zit er weer op. Wij gaan lekker naar Studentencafé Fest toe. Yes. Ja. Staat jouw vraag er niet bij? Geen zorgen. Stel je vraag gerust op ons Instagram, at HogeschoolvanAmsterdam underscore tech.